Voor ons uh, staat een, de eerste contractspeler van het seizoen uh, 2023-2024 en uh, die is al uh, volwassen. Want uh, je, hoe oud ben je? Ik ben 21 jaar. Uh. Kijk 21. eens aan. En je heet? Ik heet Jorik Priem en uh, ik speel 14 jaar bij EFC en ik maak vanaf het volgende jaar de overstap naar DVS 33. Ja, en uh, dat, uh, dat is voor jezelf denk ik ook de grootste verrassing. Dat Ik had het zelf niet zien aankomen, nee. Zelfs had ik eerst de denk aan een tussenstap voor volgend jaar, maar... Davy was positief en die zagen het wel zitten. Ja, dus ik, ik heb een paar uh, wedstrijden van je gezien en ik heb echt uh, genoten, uh, Jorik. Dat is mooi om te horen inderdaad. Ja, ja, dat is inderdaad mooi om te horen. En je hebt in die bekerwedstrijden van EFC tegen Stroe... En tegen Felice boys heb je ook alweer uh, een paar erin liggen, of niet? Drie Vier? goals, ja. Drie? Drie goals en een paar assisties, ja. Drie, god, dat valt tegen zeg. Nou ja, dat is niet man. heel best, nee. Komt <laughs> beter. <laughs> Moet ik kritisch blijven. <laughs> ja, ja kritisch precies. Blijven. Hey, en uh, één keer per week uh, ga je hier uh, gewoon ook mee trainen. Ja, ik train op de dinsdag mee en donderdag de train ik gewoon bij EFC mee. Ja. Hey, en uh, hier, uh, daar geniet je van? Van het niveau? Ik uh, vind het wel veel uitdagender en daardoor maakt het ook wel wat leuker, vind ik zelf. Ja. Ik, ik, ik herinner me nog dat uh, ene doelpunt uh, tegen Dovo, uh, zo in die mm. korte hoek, punt 1. Maar, maar daar, vlak daarvoor had je ook een, een passeeractie op de vierkante meter. Drie, vier uit. mensen, ja. Ja, niet te geloven. Dat, klopt, ja, ja, dat, echt dat mooi. was een erg goede wedstrijd van mij inderdaad. Ik was uh, uiteindelijk zelf erg tevreden met die wedstrijd. Ik uh, ja. hoop dat ik die lijn kan doorpakken volgende ja, jaar. Ja, zeker. En uh, het viel mij op, uh, meerdere uh, wedstrijden, Jorik. Ik, uh, ik, ik denk dat je het hier uh, ja, gaat maken... Je bent niet een van, de, een van de langste, want jou zal het ook waarschijnlijk zijn opgevallen dat zeker bij die tweede divisieclubs, dat daar heel veel op lengte en kracht wordt geselecteerd. Dat is mij Klopt zelf dat? nog niet echt opgevallen. Nee. Nee. nee. Dat nee? is nu het eerste dat ik het voor het eerst hoor. En jij piepte wel een beetje tussendoor. Ja, ik he? ben wel wat kleiner dan de rest inderdaad, maar dan ben ik eigenlijk altijd al mijn hele leven een beetje geweest. Ja. Was altijd overal wat kleiner dus. Ja. En je hebt, je hebt ook een hele leuke vriendenclub bij EFC, denk ik. Hè? Ik heb spelen heel veel vrienden van mij in het eerste ook bij EFC. Ja, en daar ga je ook lekker mee zaalvoetballen. Of niet? We hebben we ook een zaalbalteampje mee en daar spelen we momenteel topklasse. Ja. Wel het laatste jaar helaas. Want topklasse? Ja. Zijn jullie echt al uh, tot de topklasse... Ja, we begonnen oh. vier jaar geleden in de vierde klasse. En zijn vier jaar brei. Oh, dit is de echt mooi. Ja. Dat een en leuk verhaal inderdaad. Ja. Ja, ik ben uh, coach geweest van de Sportion uh, crackers en, ja. en dat was ongeveer hetzelfde verhaal. Van de vierde tot, uh, tot uh, de topklasse. En ik weet dat topklasse... Is wel pittig een pittig niveau ook is niet kampioen worden maar ik hoop wel middenmotor of uh, ja leuk maar, maar misschien, misschien wel het, het, het laatste jaar al, eh, zaalvoetbal dat, denk dat ik, weet ik wel zeker want uh, dat mag niet meer nee, dat mag wel nee. niet meer bovendien is het ook slecht voor je knieën ja, dat zeker en ook en ik heb nu ook last van mijn dijbeen door uh, zaalvoetbal dus kijk misschien ook wel beter dat laatste kijk, jaar. ja precies inderdaad. ja ik heb ik heb nog steeds uh, last van mijn knie ik heb nieuwe knie enzovoort dus uh, ja, ja zaal, het is zo leuk het is zo ontzettend leuk ja ja heel leuk hey ik, ik hoop dat je uh, dit jaar al uh, heel erg veel uh, uh, plezier beleeft aan de, aan de trainingen en dat je volgend jaar uh, ja, het uh, hier helemaal uh, gaat maken. Dat hoop jij ook dat natuurlijk. Dat hoop ik ook. En ik hoop dat ik me snel kan aanpassen aan het niveau en dat ik uh, lekker met de groep mee kan komen. Oké, okay, Jorik, we weten genoeg van je. Top. Hartstikke mooi. Je hey, succes best verder. Vlieg. Ook in de competitie hè, bij EFC. Ja, ja, we gaan ons best doen. Ja, <laughs> Oké, okay. kampioen hè. Zeker wel. <laughs>